Jitske, ja. heb je dit gelezen? Everyone has at some point packed a bag to take with him on the journey. But how many of us have packed a bag that will hold all we have left in the world? When you're forced to leave home, what do you bring with you? What will fit into the rucksack or bag that you yourself must carry for such a long way? What size is this bag? How much does it weigh? How much kan je physically physical carry? Dus de vraag is eigenlijk aan jou. Als jij een uurtje de tijd had, te nauw een uurtje de tijd had, en je had een rugzak, de grootte van een rugzak, dat kon je meenemen. Wat zijn voor jou het eerste wat ja. bij je opkomt? Ja, Om mee te als nemen. Ik, als ik heel eer ben eigenlijk helemaal geen materiële spullen. Ik, dan omdat ik een uur heb, ga ik er iets langer over nadenken. Dan denk ik, nou, waarschijnlijk is een paspoort handig. Dat geval is waarschijnlijk ook weer wel weer raakt of dat je weg moet geven. Maar ik denk dat ik dat nog mee zou nemen. Ja. Verder zou ik al echt alleen maar eh, familie mee willen nemen. Ja. Ook het... al zijn die eigenlijk al zelfstandig genoeg. En toch is dat het enige wat ik echt denk van ja, mijn familie zou ik mee willen nemen. Ja. En de rest zie ik later dan wel weer. Dat bouw ik dan wel weer op. Ja, ja, ja, ja. Want wat is familie voor jou? Dat is... Ja, nou ja, dat is... Dat, dat is... Uh, ja, dat is het gevoel waar ik uh, het meest van volschiet als ik verhalen van vluchtelingen haal. Inderdaad dat families verscheurd zijn. Dat ze moeten kiezen om één kind mee in de boot te nemen. En dat de ander nog daar moet blijven. En dat ze niet weten. En dan denk je, oh ja, dat dat, dat. dat is echt het aller allerergste. Dus ja, ja. oké. Okay, dus dan denk ik, oh ja, nou ja misschien is het slim om iets met geld mee te nemen. Dat kan handig zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar uiteindelijk denk ik, zo'n zo positieve ben ik ook. Uh, dan bouw ik daar verder op wel gewoon weer een nieuw leven Ja, als je maar je familie bij je hebt. Als ik maar mijn familie bij me heb, en zelfs als dat uiteindelijk dan niet zou lukken, ja, dan nog denk ik, ja, dan ga je daar weer verder en dan bouw je daar een een familie op. En dan ga ik op zoek naar mensen als mezelf. En dan, uh, hmm. ja. het is wel een ontroerend iets, hè, om naar, als het even bij je binnenkomt. Ja, ja, ja, ja, ja zo van even. En natuurlijk, omdat, omdat je nu... Zo vaak leest over mensen die moeten vluchten en in wat voor ellende ze dan ook moeten zitten. En dan denk ik, ja, ik zou wel weg willen, ik zou niet blijven daar waar het ellende is. Ja. Dus ik zou wel op weg gaan. ja uh, En dan inderdaad maar hopen dat het inderdaad in de toekomst echt. Dus eigenlijk okay. wat je ook in je rugzak stopt, is eigenlijk jouw instelling. Jou, jouw ja. instelling in het leven. Ja. ja Om iets wel. verder op te gaan bouwen. Ja, zo van, hé, hey, als het daar niet meer lukt. Dan ga je gewoon weer door uh, waar, waar het dan wel lukt. En niet blijven hangen in wat niet lukt. Nee, nee.